Een hele goede morgen, lieve YouTube-kijkers. Van de stofjes. Goed, zondagmorgen. 9 januari. Lekker. Vier rondjes vandaag. Heerlijk gelopen. Uh, qua tempo niet al te snel, maar wel gewoon lekker gelopen. Uh, net even gegevens gekeken, was redelijk constant. Dus dat is wel, uh, wel weer goed. En uh, nou ja, ik uh, ben uh, klaar met het uh, hardlopen en dan begint het een klein beetje te druppelen. Dus ook dat is erg gunstig. Of tenminste dus niet in die regen te lopen. Nou, een beetje werk alweer erop zitten. Het uh, ja, was echt wel lekker. Ik vond, uh, vond het wel prettig om weer te werken. Dus een week vakantie is, uh, is ook leuk. Maar ja, als je vakantie hebt en je kan toch niks, dan schiet dat niet op. Dat dus, nee, is, is, is best wel vervelend. Je kan er ergens heen. Je, je wil ergens heen, maar je kan ergens heen. Dat ja, is uh, lastig. Maar goed, uh, zijn we ook al doorgekomen. Een week voetbal of een week uh, werken natuurlijk. Nou weer uitgelopen. Het is dus weer een goed begin voor de zondagmorgen. We uh, hebben weer goed gedaan. Het uh, team van uh, Juliana zit ergens in België in een of andere... Uh, ja, ik weet niet, een soort uh, jap idee geloof ik of zo, weet ik wat. Weekendje weg, lekker feesten. helaas uh, uh, kan ik niet bij zijn. Dat vind ik op zich wel, uh, wel jammer, maar ja, maar het, uh, het zei zo. ik Kan niet over bij zijn. En uh, uh, uh, ik heb wat, uh, wat, uh, wat foto's en wat beeldwerken gezien. Het uh, uh, wow. Dat is wel gezellig daar zo is altijd wel gezellig dus ik sta er niks mis mee nou ja voor de rest uh, moeten we even afwachten wat nou gaat worden met, uh, met sporten we mogen natuurlijk met, uh, met het team uh, onder 17 mag je natuurlijk gaan uh, wel gaan uh, gaan trainen tot 8 uur nou, dan is de vraag van uh, krijg ik het wel voor elkaar om uh, zoveel, uh, uh, zoveel meiden bij elkaar te krijgen om te gaan trainen nou de intentie is er wel, want we hebben natuurlijk eventjes gepost en ze willen eigenlijk allemaal wel komen trainen. Ook qua tijd, we moeten voor acht uur moeten getraind hebben. Dan hoop ik dat we eind deze week te horen krijgen dat we weer gewoon normaal mogen, mogen trainen. Want dit schiet niet op, dit werkt niet. Dit werkt eigenlijk. In het bos ook, er is altijd zo'n uh, zo loopgroep van uh, loopgroep graven. Ze zijn altijd iedere zondagmorgen zijn ze in, het, in het bos aan uh, het lopen. Uh, en uh, daar houden we het nog een keer over. Want het is eigenlijk toch wel bizar dat je uh, als je wil gaan, gaan sporten binnen, buiten, wat dan ook, dan mag het eigenlijk niet. Terwijl dat het meest gezonde is. En, uh, en alle, alle vreedschuren zou ja, je mogen openblijven. Er is, uh, of niet alle vreedschuren, maar in ieder geval uh, wat, wat uh, ik die dan uh, uh, ongezond zijn, die mogen wel overblijven. Ja. ja, het, het begrip is, uh, is, uh, is wel, het is wel raar, raar, echt raar. Dat je voor je gezondheid wil werken, dat mag niet. Sportscholen dicht, sporten tot een bepaalde, bepaalde, tijdstip. Als uh, ouder mag je niet sporten uh, tot 17. Dan denk, ja, jongens. Maar, uh, Waar gaat het over? Goed, dat besluit ligt er maar nogmaals, op dat het volgende week uh, vrijdag uh, anders is, dat we dan weer uh, gewoon normaal uh, kunnen gaan, uh, gaan sporten. En uh, ja, dat, ik, Voor, uh, voor zaterdag gaan we nog wel een oefenwedstrijd uh, staan, die we ook gewoon laten staan. Om um, de te reden mocht het dus inderdaad uh, vrijdag blijken dat we, uh, dat we gewoon mogen blijven sporten of wedstrijden dus of wat dan ook, dan, ja, dan, dan, dan staat die wedstrijd daar. Ja, we willen eerst eerste, willen ze eruit halen. Zo ver ja, mag waarschijnlijk toch niet. Maar ik zeg van één, laat hem staan. Want als er zijn dus dat vrijdag bekend wordt dat we uh, wel weer gewoon normaal mogen gaan, uh, gaan sporten met buitensporten. En dat je ook uh, externe uh, tegenstanders, zogezegd, dus niet, niet onderling maar externe tegenstanders mag ontvangen. En dan, uh, dan is het fout in ieder geval gereserveerd. En ik heb ook gezegd: van omdat het fout dan toch gereserveerd is, kunnen we op de zaterdag wel uh, uh, gewoon gaan trainen. Dus uh, dan staat dat in ieder geval toch vast. Um, dus ja, ja, dat. Dus we moeten even afwachten. We zullen het wel zien. Volgende vrijdag. Of uh, komende vrijdag, dan weten we meer. En dan uh, hoop ik dat het uh, allemaal weer kan. Want dit is niks, dit is voor niemand goed. Dit is niet goed. Dus bij deze zeg ik in ieder geval uh, dank voor het kijken in ieder geval weer. Uh, korte praat. En dan uh, ja, zie ik volgende week weer. Ik zou zeggen uh, een blauw duimpje omhoog. Even abonneren op dit kanaal. Dan zie ik je volgende week in ieder geval weer terug. En dan uh, ja, kijken wat we wat we dan weer uh, weten. Oh ja, uh, ik, ik was uh, vorige keer, uh, had ik gezegd, had ik, uh, was een beetje aangekomen door de feestdagen. Ik hoop, als ik op de week zou staan, ik hoop dat er weer wat af is. Mijn gevoel is echt van wel, maar ik weet alleen niet hoeveel. Dus ik zou zeggen in ieder geval tot de volgende keer. Tot de volgende praat. Ik zeg tjoe.